Leuk dat jij kijkt naar deze week. Deze week gaat ze gaan, ga ik iets heel leuks doen. Ik ga een pony keuren, ja, alleen ik wil niet. Wie? nu best mijn bel poetsen. En dan ga ik zo rijden in de binnenbak, want het stormt. Het woei zo hard dat we binnen moeten. Dan kun je vertellen, ik wil nooit zo graag binnen rijden. Maar goed, het alternatief is dat we van een paard afwaaien. Dat is misschien ook geen goed idee. Dus we gaan toch maar binnen. Kijk, muizen ook binnen. <laughs> ja, door de woei hoor je niks. Als we zo praten hoor je alleen maar woei woei. Nou, binnen en dan krijgen we volgens mij crunch of zo. Veel beweging is er niet meer. Maar goed, ik ga wel wat doen. Nou, ik heb lekker gereden op bel het wachten op mijn moeder. Dus heb ik peren van de grond af gehad. Want we hebben daar een perenboom. Dus dacht ik, ik ga even de... Niet de hele kleintjes. Maar de wat grotere ga ik van de grond afhalen. En toen bedacht ik me net ineens. Wat nou? Als ik, als ik ze in de grond doe, schikkelt er wel een perenboom uit. Ik ben hier samen met Bel. En, uh, samen zijn we een beetje aan het tutten. Bel heeft een staartje in met mijn elastiekje en ik heb los haar. Ze hebben het even omgewisseld. Ik ben met Bel bezig om snoepjes te proeven. Ik ben nu bezig met deze. Mm, niet echt lekker, maar wat er gebeurt, ik heb een snoepje proef wel. Laat ja. het probleem en het van me afpakken. Ik ga jullie even vertellen waar het naar nou smaakt en welke het vind. vindt. Nou. Dit zijn ze nog niet allemaal trouwens. oh ik heb hier nog één. Ga ik die proeven. Mmm, dat is een hartje. Au, dat was even aan Bel. Wel, eet gewoon. Daar ergens. Oké, okay. mm, dit is heel veel parlementant. Hm, deze smaakt naar ergens nergens. Nou, deze sterretje. Ik dacht, oké, okay, die zit lekker, gest, Maar nee, die maar naar ziek. Deze is vies. Heel vies. Deze is nog oké. Okay. Oh. Uh. Deze is ook heel vies. Bel. ik zit op bel. Sommige. Nou ja, ik ga mezelf... ja, zo wel buiten Alleen mijn moeder daar. Die uh, is nog bezig. En ik ben al klaar. Dus nu zit ik even op. Ja, bel die. Uh... Oké, okay, en nu? Soepeltjes. Goed gedaan, hoor, Tess, Keurig. Goed, we gaan buitenrit met Tessa en Omi. En uh... ja, ga even door, Tess. Misschien iets heel spannends hier. Nou, dat denk ik niet, want ze is wel. Nee, ze heeft echt wel. Ze denk ik een vliegje of wat uh, bij de benen. Iets wat ze niet zo fijn vindt en wat prikt, denk ik. Sorry, Bel, wat hij in moet spuiten, mijn schuld. En uh, ik ga vandaag gewoon achter de dames aan, dus het is een complete verrassing. Ik wil even Gudo's voor mijn paard, want die loopt aan een lange teugel achter de ponnetjes aan. Nou ja, voornamelijk achter Bel, maar dat maakt niet uit. Dus ze doet dat gewoon. Braaf paard. We hebben een challenge, en de challenge is: er is daar een, uh, een uh, paarden. Wat? Waar zie je een ander paard? Daar oh ja. Maar we hebben daar een paardenhek. En dan gaan een van de meiden gaat proberen erop te blijven en open te maken. Dus we gaan working equitation doen. Dus dat wordt spannend. Nou, de challenge is mislukt. Er kwam zoveel verkeer aan dat we dat niet eens konden gaan proberen. Dus Tess is maar gewoon afgestapt. En vervolgens voor iedereen de deur open gehouden. Wat ze lief is. Het is een beetje druk. Ik weet niet waarom. Ik moet wel zeggen dat wij aangesproken werden door Staatsbossenheer Dat we de ruiterpalen moesten volgen. Staatsbotsenheer. Eén tip. Zorg dan dat de ruitenpaden ook begaanbaar zijn. Er zijn toch al wel heel veel ruitenpaden tegengekomen waar we echt met het beste wil van de wereld niet konden rijden omdat het gras zo hoog is eh, dat, dat ik niet kan zien waar we lopen. En als ik dat niet kan zien, dan wil ik er ook niet overheen lopen. Dus dat is niet zo ge dat is gevaarlijk, zeker als een paard een hondwijzer zou verliezen of wat dan ook. Dus dan moeten jullie het wel maaien, lieve Staatsbosbeer. Eh, we zijn nu in het koeien gedeelte. Uh, ook hier is het ruitenpad verre van ideaal. Het is ontzettend nul zand. Maar goed, we doen het ermee. fles achter de rug met de dames, want er lag ineens een takje verborgen op het pad. Maar ze gingen er allemaal overheen, dus dat ging prima. En de vrouw denkt: we gaan naar huis. Ik ben gered. Wel weer van de rottige vliegjes af, dus die loopt weer gewoon. En we gaan lekker terug naar Middelhof. Fenna, Naomi en Tessa, jullie zien alleen Naomi haar mooie blauwe rug, maar als ik het een beetje zo doe, dan zie je daar Fenna en helemaal vooraan is onze mini-baas Bella met Tessa. En die leidt de groep door deze drukkende dag heen, het is benauwd, het is warm, het had net geregend, Het gras komt tot aan je knieën, maar het is wel lekker zo. Tessa raar om doen, die twee zijn er ook nog, mijn paard heeft besloten dat hij hier op mijn hoogte, gras heen moeten, die pony die gewoon helemaal in het gras. Ja. maar we hebben ook niet raad te galopperen, want als er ergens een gat in zit, dan heb je je ja. benen, die willen we niet, in stapstruik wil je alleen ah. Wel, die neemt ondertussen een hapje, dat mag ze natuurlijk helemaal niet, maar wel denk ja ik vind het goed, het is op één hoogte, ja. zoveel moeite hoef ik er niet voor te doen. Ik het ook, en dat denk nou weet je wat, dat is goed zo. Lekker buiten gereden. En dan alle kriebels van het zweet. Gaan we even lekker rollen. Dat is wel lekker. Hè? Heerlijk. Alle kriebels in één keer kwijt. Goed zo paard. Goed zo. Het is vandaag. Dinsdag. En ik ga buiten gereden naar Bel. Maar toen um, ik thuis kwam. Toen uh, ik die... Toen kwam ik boven. Toen uh, hoorde ik van mijn moeder dat er iets met Alice was. Dus met Alice haar oog. Toen ging ik bij Alice haar oog kijken en zat die helemaal dicht. En het is een beetje opgezwollen. We zijn naar de dierenarts geweest en die zeiden dat er waarschijnlijk iets in is gekomen. En uh, daarvan ben ik een klein beetje geschrokken. Het is natuurlijk wel mijn hond en dus ze worden ze 7 geworden volgens mij. Zes. Zes. <laughs> Bel wordt zeven uh, zondag. En dan begin je toch sneller zorgen te maken dan uh, toen ze nog één was. Pff, nou, Bel had zo'n last van de vliegjes uh, afgelopen uh, broeppolenrit. Dus ik dacht Tess, ik maak ze allemaal dood. En die heeft zo'n enorme wal aan vliegenspray op die pony gespoten. Ik kan je vertellen, ik val bijna flauw. Dus ik denk dat uh, niet alleen de vliegen, maar ook de mensen onder mij gewoon flauw vallen. Maar goed, we gaan vandaag weer op oh, buitenrit, tenminste, buitenrit. We willen graag dat Bel ook alleen kan blijven. Dus gaat ze alleen. Zo, het is ook lekker buiten gereden. vrouw was vandaag vrij. En morgen is dag, want morgen gaan we een pony keuren. Daarover zie je nog heel veel meer in de zondagvideo's. Kan ik ga er niet te veel over uitweiden, want dan is het niet meer spannend. <laughs> maar we hebben er heel veel zin in, Kijk er heel erg uit en hopen absoluut dat het goed gekeurd wordt. Uh, röntgenologisch is er door de fokker al gekeurd en die foto's zijn al bekeken, die zijn goed. Video's zijn goed, maar ja, dan weet je nog steeds niet of het goed gekeurd zal worden, dus het blijft spannend. Dan gaan we lekker naar huis en lekker eten. Woensdag vandaag. En uh, kindertjes zijn aan het springen. Ik voel bijna om. Dus ik ga ja, draaien de camera om. Je kunt zien. Daar is ze. Op de verona Hoppa. Ja, ze doet het netjes. Dus de juf is tevreden. Nou, ze dus gaat op koertje springen. Ik ga vandaag met Verona en ja, het ging super goed. Ik kon erbij houden, dus ging ze is één keer om me vandaan gelopen, niet tot ik afviel. Um, maar dat ze iets te snel ging. En dat was ook het enige. En voor de rest ging het echt super goed. Het is donderdag en ik ga vandaag mijn bel rijden. Ik ga, denk ik, dressuur doen. Ik moet alleen nog eventjes wachten totdat het zes uur is. Want we zijn de mijn lessen afgelopen en kan ik kan ook lekker een uurtje rijden. De rest is lekker aan het rijden. Er liggen nog wat spulletjes in de bak, dus dat is wel leuk. Lekker hoor. Vandaag hebben we niks bijzonders. Over een het springen, heel belangrijk. Ik ga rondreizen, geloof ik. Nou, meisjes nog even lekker samen het leukste. Ik ga naar de springles en ik loop hier met de mysterypony. Die jullie binnenkort uh, allemaal zullen ontmoeten. Dus uh, oh, oh. En ik ben mijn microfoon vergeten. Dus nou ja, dat dus. Kijk. Ja, er loopt er eentje naast me. Een heel schattig ponnetje is het.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 Ik heb net springles gehad uh, en uh, ja, het ging eigenlijk best wel slecht in het begin, maar uh, uiteindelijk ging het wel steeds beter en uh, wel weer lekker gesprongen.